Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Joran en in deze video ga ik opdracht 8 van het VWO-examen Wiskunde C 2019 het eerste tijd we bespreken. Bij deze opdracht hoort een stukje tekst met daarbij figuur 2. Laten we voordat we aan een vraag beginnen, als eerst even deze tekst doornemen. Het belangrijkste wat je uit het stukje tekst moet halen is dat de grafiek. Een logaritmische schaalverdeling heeft langs de verticale as. Dit is ook gelijk wat deze opdracht moeilijk maakt. Dit betekent dus dat de machten van 10 regelmatig oplopen. De afstand tussen elke macht van 10 op de verticale as is dus overal gelijk. Als we nu kijken naar figuur 2 dan zien we dat ook. De verticale as begint bij 1, ook wel 10 tot de macht 0, dan naar 10, ook wel 10 tot de macht 1. Dan naar 100, 10 tot de macht 2, en dan naar 1000, 10 tot de macht 3. Tussen de machten van 10 zetten de rasterlijnen vermenigvuldigingen met de 10 macht voor. Dus tussen 1 en 10: 2 keer 10 tot de macht 0, 3 keer 10 tot de macht 0, 4 keer 10 tot de macht 0 enzovoort. En tussen 10 en 100: 2 keer 10 tot de macht 1, 3 keer 10 tot de macht 1, 4 keer 10 tot de macht 1. Enzovoort. En tussen 100 en 1000 is dat op dezelfde manier. Ook lezen we in een stukje tekst dat, dat een stip in de grafiek van uh, figuur 2 een aardbeving voorstelt van een zekere magnitude. Waarbij elke lijn in de grafiek aardbevingen zijn met een magnitude van 1,5, 2,0, 2,5 of hoger, enzovoort. Een aardbeving met een magnitude van 2,5 of hoger komt dus ook voor in de lijn van 1,5 of 2 uh, of hoger. Oké, okay, laten we de vraag gaan beantwoorden. We moeten dus berekenen hoeveel procent van het aantal aardbevingen van een magnitude van 2,0 of hoger een magnitude van 2,5 of hoger heeft. We worden dus gevraagd om het percentage van een deel van het geheel te berekenen. Ik denk dan gelijk aan de formule deel gedeeld door geheel keer 100%. We hoeven dus alleen maar deel en het geheel te bepalen. Het deel is het aantal aardbevingen met een magnitude van 2,5 of hoger. En het geheel is het aantal aardbevingen met een magnitude van 2,0 of hoger. Dit weet ik omdat alle aardbevingen van een magnitude van 2,5 of hoger... Ook in, het, ook in het aantal aardbevingen van 2,0 of hoger bevat zijn. Het is dus het deel. Oké, okay, laten we het deel gaan bepalen. We moeten dus kijken naar de lijn eh, voor de aardbevingen van 2,5 of hoger. En op de horizontale as naar augustus 2012. We zien dus dat het ongeveer op een vijfde tussen 2 keer 10 tot, 2 keer 10 tot de macht 1 en 3 keer 10 tot de macht 1 ligt. Het is dus ongeveer 22. Oké, okay. dan moeten we nu alleen nog maar het gehe geheel te, be te bepalen. We moeten dus kijken naar de lijn van aardbeving met een eh, magnitude van 2,0 en hoger. Dus deze lijn naar de horizontale als weer naar augustus 2012. Dus dan moeten we dit punt gaan bepalen. Dat zie je gelijk dat het wel een stuk moeilijker af te lezen. Maar we weten dat deze lijn hier uh, 4 keer 10 tot de macht 1 is. Dat hebben we daar bepaald. Nou, en dan kunnen we doorgaan tellen. Dus die lijn naar boven is 5 keer uh, 10 tot de macht 1. En dan 6 keer 10 tot de macht 1. En die lijn daarboven weer is 7 keer 10 tot de macht 1. Maar dat punt dat zit eronder. Ongeveer iets boven de helft lijkt het wel. Dus dan is het ongeveer 66. Oké, okay. nu kunnen we dus 22 voor het deel en 66 voor het geheel invullen in de formule. En dan krijgen we dus dat deel gedeeld door geheel keer 100% is 22 gedeeld door 66 keer 100%. En dat is 33%. Hiermee hebben we vraag 8 beantwoord. Oké, okay, als we nu kijken naar het correctievoorschrift wat bij deze vraag hoort, dan zien we dat we niet per se de getallen uh, 22 of 66 hadden al moeten aflezen. Elk getal tussen 21 en 24 en 64 en 68 was correct geweest. Het is namelijk ook wel erg lastig om deze getallen goed af te lezen. Met name dus tussen 64 en 68 was ook was wel erg lastig. En daarom hadden ze ook in het aanvullende. Aanvullende correctievoorschrift. Gezegd dat zelfs het interval tussen 63 en 69 correct was. Wil je nog meer oefenen? Dan raad ik je aan om opgaven 6, 7 en 8 van het VWO-examen 2017 in het eerste tijdvak te proberen. En wil je nog meer uitleg over de logaritmische schaalverdeling? Dan heb ik hier ook nog een uitlegvideo staan.